Ik was met mijn vriendin en een andere vriendin bij de Pride in Amsterdam. Voor ons is dat een bijzondere dag, omdat je dan ook echt het gevoel hebt dat je nog meer dan ooit jezelf kunt zijn. We hadden een fantastische dag met drieën en daarna gingen we nog uit op het Leidseplein. Na afloop, zo rond een uur of drie, wilden we naar huis. En besloten we om een taxi te pakken. Nog helemaal in de euforie van de avond waren we aan het napraten, nagenieten. En de taxichauffeur begon al vrij snel opmerkingen te maken over mensen op de Pride. In het bijzonder over homomannen. Hij benoemde hoe erg dat allemaal was, hoe vies hij het vond. We raakten in een discussie met hem. Dat leidde ertoe dat hij zich tegen ons heerde... ...en ons begon uit te schelden voor van alles en nog wat. Wat de situatie ook onveilig voor ons maakte was dat hij heel snel ging rijden... ...en heel gevaarlijk en overal tussendoor, ook door rode stoplichten. We gaven aan dat wij wilden dat hij de auto zou stilzetten. Hij wilde dat wij zouden betalen en wij wilden dat er een politieauto zou komen. Maar nou ja, het is vrijdagavond, drukste avond in dat weekend. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. Maar wat uh, een mooie wending was, uh, was dat er een andere taxichauffeur erbij kwam. Die tegen deze taxichauffeur zei: Van nou, uh, laat ze met rust, uh, um, uh, je moet niet zo doen. En uh, ik neem ze wel mee naar huis. Iedereen weet dat het Pride is en ook een taxichauffeur die op het Leidseplein uh, klanten oppikt, weet heel goed wat voor een dag uh, het is. Dus op het moment dat je um, uh, kiest om te gaan werken en je kiest om je zo agressief op te stellen, dan uh, uh, is dat echt uh, moedwillig anderen uh, pijn willen doen. Ik kijk er voornamelijk op terug als iets wat mij extra strijdbaar maakt. Ieder jaar zijn er weer incidenten, maar voor mij is dat echt iets wat onacceptabel is. Iedere dag, maar in het bijzonder op een dag waarop je weet dat de stad diversiteit aan het vieren is.